De Schwienzwij is bekend als een mooi natuurgebied aan de rand van Sittard. En wat is er mooier in een natuurgebied dan een echte imkerij? Een van de initiatiefnemers is Oscar Lensen. Oscar, hoe kwam je op dit idee? Door de insectenachteruitgang, eh, 80% van eh, de insecten zijn inmiddels verdwenen, eh, zijn we eh, hier. Eh, het initiatief begonnen om een imkerij te starten. Zodat we de bestuivers hun werk kunnen laten doen. Zodat de natuur ook mooi blijft. En de insectenstand op moeilijk blijft. Ja, ik ga de kast controleren. Kijken of ik broed kan vinden. Als dat aanwezig is... ...dan weet ik uh, dat we uh, een, sowieso een koningin hebben als ik uh, broed in alle stadia zie. Met hoeveel mensen zijn jullie hier actief? Uh, we hebben een kerngroep van uh, ne uh, acht, negen man. Uh, ja. En ik ben uh, met Jacques hier uh, uh, ja, bijna dagelijks wel vindbaar. Deze moet, we hebben. Die moet en dan gaan we kijken of we de koning in kunnen vinden. Het is een natuurgebied, maar jullie doen meer dan... Hoeveel ja, bijen hebben jullie zo kunnen... Jullie hebben één volk? Allemaal... Ik heb uh, drie volken. Uh, ja, de, een, een bijenvolk nu, uh, ja, dan praat je over 5000 vijf, bijtjes, 10.000 uh, bijtjes. Uh, als een, uh, een volk uh, op volle sterkte is, dan praat je over 60.000 uh, bijen. Ik zie je boven, ja. Zie je hem? Oh ja, hier. Dit is de koningin inderdaad. Ik heb twee volkjes gekocht en eentje heb ik vorig jaar ingevangen. En dat is ook meteen het grootste volk wat ik in handen heb. Normaal lopen er hofdames omheen. Dit jaar hopelijk inderdaad voor het eerst slingeren. En ja, we hopen inderdaad wel wat honing te bemachtigen dit jaar. En? Waar kunnen wij de authentieke schwinds bij honing straks kopen? Dat kan uh, hier. Ah. Uh, dan, uh, we hebben een Facebookpagina en, uh, uh, ja, en een website. Uh, en daar komt het dan uh, op te staan. Ik heb nog een bijzondere vraag. Ik zie het is een prachtige warme dag, maar ik zie daar toch nog wat roken. Waarom wordt hier gerookt? Nou, ik heb mijn broker uh, aangestoken om uh, net te uh, hebben. Uh, een controle uitgevoerd op een van de kasten. En uh, dan heb ik mijn pak aan en uh, uh, dan berooken we over de bovenlatten, zodat de, de bijtjes uh, gaan dan uh, naar binnen, want die denken van, hé, hey, uh, wat is dit? het brand. Er is brand. Die gaan voer halen. Zie je, als je berookt, dan uh, duiken ze naar binnen. en dan gaan ze Oeh, dat is voer. Voer, ik voel het dan het Ja. Nou, dat is allemaal nectar. Waardoor uh, ze rustiger worden. En uh, doordat ze voer hebben kunnen ze met hun uh, achterlichaampje wat minder goed bewegen. Waardoor uh, ik uh, minder kans heb uh, om gestoken te worden. Gesloten oh, uh, honingen. Kamers. Kamers. Hier, open broed. Eitjes in alle stadia. Ja, dit is de broedkamer. Hier begint de broedkamer, zie ik. Hier, allemaal larven. Dus ze zijn vol bezig. We hebben hier enorm veel insecten. Ja, en wilde bijen hebben we nog niet heel veel gezien. Maar... Vlinders in overvloed, ook uh, hele bijzondere vlinders. Die uh, heel zeldzaam zijn en zelfs op de rode lijst staan. Jacques jij bent ook een van de initiatiefnemers van de vrienden van de Schwindzweij. En jullie hebben 280, zal ik maar zeggen, leden. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn allemaal vrienden van verschillende leeftijden. Want, uh, of dat 40 plus er is, uh, maar ook de oudere mensen die dat uh, weten waarderen hier, dat natuurgebied. Die dragen ons een warm hart toe en dat komt ook mede door het Pieterpad en, uh, en de Jacobsroute die hier uh, doorheen lopen. En daardoor leren ze dus de Zwinswee kennen. Hè. De Zwinswee is, uh, is van heel oud. Uh, het was een grensoverschrijdend gebied. Is dat. Je moet het natuurgebied de Jwinswei, moet je eigenlijk kijken als een groot verbindingsgebied tussen de verschillende natuurgebieden. Als je de Rode Beek die ontspringt in Brunsum, die komt, lopen hier door de dingen heen, dus die dieren die migreren mee over die Rode Beek heen. Daarboven ligt uh, Park Mellebos en 2, uh, uh, dat is een particuliere uh, een stichting. Is. En, uh, en die hebben ook allemaal dat bosgebied. En dan het Gleenbeekdal. En die, komen, die treffen zich hier in dit gebied en migreren dan over elkaar heen door die verschillende natuurgebieden heen. Jullie stimuleren hier uh, de bijenvolken, maar jullie doen nog meer voor insecten? Hè? Ja, ja, we, we, doen, uh, we hebben hier ook een wilde bijenhotel. We hebben een opvang voor, uh, voor vlinders, voor rupsen, van vlinders en van uh, eventuele poppen. Als, als er ergens wat uh, gemaaid moet worden, en dat moet gemaaid worden, we hebben het liever niet. We wachten dan uh, rustig af dat het, de vlinders uh, zich uh, uitkomen en zo wat al meer. Maar als het uh, gemaaid wordt, dan halen we die poppen weg voorheen en dan uh, slaan we die hier op. En de eerste uh, uh, poppen die zich hier ontwikkeld hebben, dat was uh, de koninginnenpage. En uh, ja, je hebt dus straks Oscar gehoord hoe trots dat hij kan zijn dat... Uh, zo'n koninginnenpaas die zich hier ontwikkelt, dan, dan weer losgelaten wordt. En dat is wat we hier gedaan hebben, is uh, voor die uh, bijenkasten op te zetten. En uh, als gevolg daarvan hebben we afgelopen jaar met een sponsor, hebben we hier uh, een groot 2000 vierkante meter uh, vaaltje om laten ploegen. Uh, en uh, en uh, ingezaaid met wilde bloemen. De vogel in jullie logo, wat is dat voor vogel? Dat is een ijsvogel die in het logo zit. Die ijsvogel die komt op verschillende plekken hier voor. Is ook een, een beschermde vogel. En uh, we hebben op het moment uh, wat we hier uh, zo hebben, 37 verschillende zangvogels hier zitten, maar ook uh, de vos, de, uh, de bevers uh, die zitten hier in dat gebied. Vorige week uh, zaterdag was ik hier. Toen kom ik een wandelclub tegen die vol enthousiast waren aan het vertellen want dat ze de das gezien hadden.